Blackjack. Kijk eens, Black Jack! Oh, Black Jack! Hij wil wel een wortel, natuurlijk. Kijk eens! Oh, dat is een klein worteltje. De oude hooizak. Heetjes, kom maar, Joyce! dat is nou oude hooizak. Goed zo, Joyce! Oh, Ho, Joyce! Hé, Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Ik ga hem gooien, Black Jack! Black dick. hey Joyce, goed good, Joyce, oh Joyce, oh Joyce, hey Black Tick, op een oh Black dick. goed zo Joyce, op oh, een hey Black dick.